Ben je nieuwsgierig naar de nieuwste SEO-trends en tips? Bekijk de complete video en ontdek waarom je moet stoppen met SEO. Wat Google met miljarden of miljoenen camera's van de mobiele telefoons doet en waarom Google jou op dit moment waarschijnlijk al afluistert. deze woensdaggemakdag gaan we het hebben over de aankomende of de huidige SEO-trends. Je ontvangt 9 belangrijke SEO-trends en ik neem je ook eigenlijk mee in een beetje het verhaal en de visie van waar Google naartoe gaat. Want in mijn ogen kun je nu al op zoek zijn naar de nieuwste SEO-trend, wat de beste tip en techniek. Maar als je helemaal goed begrijpt van hey, wat zijn nu de trends en wat kunnen we uit die trend halen, wat kunnen we daarvan leren dan weet je ook welke trend er niet nu, op dit moment actueel is, maar welke trend er op een gegeven moment ook gaat komen. De eerste SEO trend die in mijn ogen zeer belangrijk is, is de IR factor, dus de intentie en relevantie. Jaren geleden schreef ik er al eens over dat in mijn ogen Google toen al mee bezig was en helaas nog niet zo goed is, maar tegenwoordig wel. Over wat nu eigenlijk de intentie is. Dus niet zozeer dat het gaat om het zoekwoord van de uh, zoeker, maar dat het meer gaat om degene die erachter dat zoekwoord zit. Een heel groot verschil. Stel dat ik plakken zoek. Wat wil ik dan zien? Wil ik de dichtstbijzijnde fietsenmaker zien? Wil ik een video zien? Wil ik een stappenplan zien? Wil ik een fietsplanplaksetje zien? Aan de hand van mijn zoekgeschiedenis zou ik Google kunnen achterhalen... Wat voor persoon ik ben. Ben ik een fietsfanaat of ben ik iemand die bijna nooit fietst en veel meer met auto's bezig is of wat dan ook. Dan zal ik sneller een fietsenwinkel willen zien. Aan jou de schone taak om dus te achterhalen met wat voor intentie jouw zoeker zoekt en hoe jij daar het beste op inspeelt. Ik durf je ook te garanderen dat als jij heel SEO zou laten varen, maar enorm goed zou zijn in het achterhalen van met welke intentie een, een zoeker zoekt... En hoe je daar de relevantie aan toevoegt, dus dat je zeker weet van dit is gewoon de meest waardevolle bron van informatie voor deze zoeken. Dan weet ik ook zeker dat het een kwestie van tijd is dat Google jou een bepaalde positie gaat geven. Een andere belangrijke ontwikkeling, en dat is eigenlijk ook om tijd gaande, is de schema markup. Schema.org is in het leven geroepen door de grootste zoekgiganten, Yahoo, Bing, Google... En met de schema markup kun je dus eigenlijk ja, in de technische taal om het dan zo te zeggen bepaalde elementen markeren en dus aangeven waar een bepaalde pagina over gaat. Of heel snel vanuit de broncode informatie over je bedrijf, de website of bijvoorbeeld een recept geven. Als je verschillende schema markups gebruikt, nou, gebruik je bijvoorbeeld webnemen, dan kun je dat heel gemakkelijk via bepaalde invulvelden. en je hebt er ook allerlei talloze tools voor. In ieder geval, er zijn honderden schema markups die je kunt gaan en toepassen op je website. Ik raad je aan om er zoveel mogelijk te gaan gebruiken. Waarom? Slechts een derde van de websites gebruikt schema markering. Waardoor er dus behoorlijke kansen liggen in mijn ogen. Zorg dat je een schema markup gebruikt voor je bedrijf. Zodat je direct ziet uh, nou, wie het bedrijf is, wat het hoofdkantoor is, wanneer het ontstaan is, het logo, etc. Uh, deel je heel veel recepten gebruikt als schema markup om de bereidingstijd te laten zien, het aantal calorieën, de ingrediënten, de benodigdheden. Ben jij een grote website met heel veel informatie over een webshop, toon dan met de website schema markup direct een soort van zoekveld en de belangrijkste categoriepagina's. Dus hoe meer informatie je bezoekers natuurlijk meegeeft en eigenlijk dus in eerste instantie de zoekmachine, hoe uh, ja, groter vaak jouw resultaat in Google getoond zou worden en hoe sneller de informatie bij de bezoeker komt, en dus ook uiteindelijk hoe sneller jij je bezoeker op de juiste plek krijgt. Een ander belangrijk punt is natuurlijk... ...slechte laadtijd. Een slechte laadtijd is niet alleen maar vervelend voor je bezoekers... ...en uiteindelijk ook voor je positie in Google... ...maar ook vervelend voor je conversie. Als jouw website niet snel genoeg laadt, dan kost jou dat gewoon conversies... Dus met andere woorden, het lukt je minder goed of het lukt je helemaal niet om van bezoekers uiteindelijk klanten te maken. Nou, maar je gebruik van de nieuwste webnemen, dan weet je ook gewoon dat er alles wordt gedaan om die snelheid te optimaliseren, te garanderen. Want de nieuwste PHP-versies, andere servertechnieken, cache-technieken, etc. Mocht dit allemaal nog onbekend klinken, maar wil je er wel meer in verdiepen, google er eens naar. Onderzoek hoe jij je laadtijd zo snel mogelijk krijgt. En zet die stappen. Ik durf je te beloven dat als jij op een gegeven moment je laadtijd op dit moment ja, te slecht is, dus dat het te lang duurt voordat jouw website volledig wordt geladen. En als je dat serieus oppakt, dat je dat niet alleen maar zal zien in je posities op den duur, maar op een gegeven moment ook in je conversies. Want hoe sneller je website laadt, hoe gebruiksvriendelijker die is en hoe makkelijker ik van pagina A naar pagina B en uiteindelijk naar de contactpagina of de winkelmanpagina ga. stop met SEO. Tenminste, stop met SEO zoals we dat eigenlijk gewoon gewend zijn. SEO is in mijn ogen ja, wordt als een soort van technisch vakgebied aangevlogen, terwijl dat immers, in mijn ogen tenminste, Google en jij dezelfde doelgroep hebben en dat zijn uiteindelijk de bezoekers. En hoewel er behoorlijk veel aandacht wordt gelegd op wat wil Google eigenlijk wil, en hoe optimaliseer ik voor Google, moet je helemaal niet optimaliseren voor Google, maar moet je optimaliseren voor je bezoeken. Ik geloof er gewoon heel erg in dat je die nummer 1 positie niet moet forceren met optimalisatietechnieken, linkbeelden, social media, wat dan ook. Nee, maar dat je die positie moet verdienen. En in mijn ogen is het ook logisch, als ik Google zou zijn, zou ik de beste bron van informatie op nummer 1 willen krijgen. Ongeacht het aantal linkjes of de optimalisatietechnieken die jij hebt toegepast. Ik wil de meest waardevolle en gebruiksvriendelijke bron op nummer 1 hebben, want dan ben ik de beste zoekmachine ter wereld. En dat is weer de visie natuurlijk van Google. Dus zorg dat je stopt in ieder geval met het ouderwetse SEO. Dat je je vooral richt op de bezoeker. Wat is het meest waardevol voor de bezoeker? Met welke intentie wordt er gezocht? Hoe zorg ik dat ik relevant ben? En hoe creëer ik waarde? Dat SEO en A1 en dus de Google Bad Update samen zijn gegaan. En met de Google Bad Update is het al heel duidelijk geworden dat Google dus... A1 gebruikt Artificial Intelligence om dus steeds beter te begrijpen wie er achter die uh, computer zit. Wat we weet ik van deze persoon, hoe gebruikt hij het zoekwoord of hoe gebruikt hij de zoekzin en wat bedoelt hij nu precies? Als ik gele bescherming hoofd intyp, wat bedoelt diegene dan? Bedoelt hij een bouwhelm of bedoelt hij een petje? Wat, wat, wat bedoelt hij dan precies? Door middel van informatie op het web, er wordt gespeculeerd dat hij dan bijvoorbeeld Wikipedia gebruikt. Maar uh, nou, ik geloof het gewoon heel erg in. Ze hebben natuurlijk miljarden websites die ze indexeren. Aan de hand van alle informatie die zij krijgen, kunnen ze natuurlijk thema's bepalen. En aan de hand van die thema's kun je heel goed achterhalen wat bepaalde uh, woorden betekenen en met welke intentie daar gezocht wordt. Een ander iets, een echte trend is in mijn ogen, privacy hebben we gewoon niet meer. Kijk je naar de grootste datagiganten als Google en Facebook en natuurlijk elk social media platform, dan gaat het alleen maar om privacy, om data. Elke marketeer of adverteerder wil natuurlijk op een bepaalde groep kunnen adverteren. Als jij een babyproduct hebt, hoe geweldig is het dan als je precies jouw advertentie, jouw reclame materiaal aan uh, kersverse ouders kunt tonen. Of jij bent een fietsenmaker die uh, speciaal gespecialiseerd is in mountainbikes en echt, echt prachtig spul koopt. Dan wil je alleen maar kunnen adverteren aan de ja, hobbyist of de mountainbiker die daar ook budget voor heeft, die ook daarin investeert. Nou, door aan de hand van zoekgedrag weet Google en aan de hand van jouw internetgedrag weten alle Facebook kanaal of de Facebook en alle andere social media kanaal wie jij bent en wat je doet. En Google en alle andere kanalen gaan er natuurlijk nog een stapje verder in. Gebruik je die gekke, op, uh, ja, ik vind het een soort van bloempot-lijkende uh, nieuwe gadget, die Google Home of die Google Assistent, tegenwoordig hebben ze ook zo'n bolletje geloof ik, dan word je op dit moment ook afgeluisterd. Gebruik je een Android telefoon, dan word je ook afgeluisterd. En als je zo'n ding thuis hebt staan of als jij een Android-telefoon hebt... dan weet je ook dat, dat je wel eens advertenties krijgt... die je hé, hey, dat is toevallig, daar heb ik het laatst nog over gehad. Nou, er is niks toevalligs aan. Google luistert ons af. Iedereen, ik word ook gewoon afgeluisterd. We hebben het maar te accepteren hoe gek en ja, soms een beetje gevaarlijk het ook klinkt. De grootste uh, internetkanalen hebben gewoon al onze informatie. En aan de hand van deze informatie... Zou Google steeds beter weten wie wij als mens zijn? Dus de computer weet steeds beter hoe wij als mens werken. Dus niet zozeer dat wij Google ontrafelen, maar dat Google eigenlijk ons ontrafelt. Nou, door deze kennis steeds beter in te zetten, krijgt hij dus steeds betere resultaten. Kan hij dus aan de hand van deze betere resultaten ook steeds beter en meer data verkopen aan adverteerders. En dat is natuurlijk het verdienmodel van Google. En dat is. Ook het stukje waar je in mijn ogen het meest rekening mee zou moeten houden. Google die gaat kei en keihard. en kei hard en die wil natuurlijk een bepaalde uh, verdienmodel. Dus je zou overal als die iets kan bedenken om meer uit zijn of haar bezoekers uh, te halen, zou Google dat doen. Dus focus je niet alleen maar op het stukje SEO en gratis organische uh, posities, maar wees je ervan bewust dat steeds minder uh, van jouw posities bezoekers op gaan leveren. Want Google gaat experimenteren met nog meer Google Shopping, nog meer advertenties, resultaten die niet op positie 1 staan, maar eigenlijk op de zogenaamde positie 0 staan. Dus Google geeft direct het antwoord, zodat ik niet meer wegklik naar een andere website toe, langer op Google blijf en grotere kans heb dat ik een zoekwoord intyp die een bepaalde advertentie triggert, zodat Google weer meer kan verdienen. Een andere SEO-trend in mijn ogen is dat linkbuilding steeds minder belangrijk wordt. Dit is een discussie die ik al jaren voer. Ik ben sowieso niet zo'n hele grote fan van linkbuilding. Ik vind dat een manier, en de kijk is gewoon dat je linkjes gaat forceren. En in mijn ogen forceer je niet iets met marketing, maar ga je nadenken van hoe krijg ik zodanig veel waarde de markt in, dat ik zie dat ik te vertrouwen ben om het zo te zeggen. Hoe creëer ik waarde voor mijn klanten? Creëer je op de juiste manier waarde voor je klanten, dan word je daar in mijn ogen automatisch een keer vroeg of laat voor beloond. En dat is ook wat online marketing in een snel tempo kan doen. Als je heel veel waarde geeft aan je bezoekers en duidelijk laat zien dat je een bepaalde autoriteit bent in je vakgebied, of dat je een leuke snelle service hebt, of dat je eerlijk met je producten omgaat, of dat je een bepaalde bedrijfscultuur hebt die heel veel mensen zal aanspreken. Hoe meer je je daarvan laat zien, hoe meer bepaalde volgers je ook creëert. En in mijn ogen gaat het dan ook meer om dat je ja, met linkbeelden, dat je linkjes eigenlijk automatisch verdient en dat het een bepaalde waarde moet creëren voor Google en dus voor je bezoeker en dus voor Google. Stel, we hebben heel veel linkjes uh, geplaatst. Nou, je hebt vaak in het begin wat linkjes nodig om dus eigenlijk uh, Google uh, ja, jouw website te laten vinden. Doordat er ergens iets op het internet zweeft over jouw website, bezoekt Google jouw website en dan gaat er kijken van, hé, hey, waar moet ik jou plaatsen in de zoekresultaten? Waar hoor jij thuis in de top 10, top 20, top 30? Maar stel je komt eenmaal op pagina 1, dus je staat in de top 10. Wij zijn even Google. Wat zou jij dan doen? Dus waar zou jij, en wat voor soort signalen zou jij dan letten? Als ik Google was, dan zou ik puur en alleen nog maar op de gebruikssignalen letten. Dus hoeveel percentage klikt op, ja, op dit, deze website. Als mensen op deze website klikken, komen ze dan terug naar mij of gaan ze weer weg? Nou, dat is ook direct de nieuwste, nieuwe SEO trend, dat is de dwell time. In mijn ogen laat linkbuilding zitten. Creëer de waarde en denk dan vervolgens na over je dwell time. Als je woensdag gemakkelijk... Vaker bekijkt, dan weet je dat ik het al eerder heb gehad over de dwell time. Mocht je dit soort tips sowieso interessant vinden, abonneer je dan, zodat je geen enkele tip meer mist. Wat is dan de Dwell Dweltime dwell time is eigenlijk de tijd tussen. Nou, ik heb iets gezocht op Google. Op Google, ik klik op uh, zoek resultaat A of 1. Ik bekijk de website en denk: Het oh, is toch niet helemaal wat ik zocht? Ik ga weer terug naar Google en ik klik op resultaat 2. De tussentijd. die. Uh, Google ziet, dus Google die, die bezoeker A, nou, even, die ziet Piet, Piet is aan het zoeken, Google die kijkt op zo'n los. Oh, het is nu uh, 10 uur en 5 minuten. Die zoekt, die uh, stuurt Piet naar website A toe, Piet die denkt, hey, dit past helemaal niet bij mij, die keert weer terug naar Google, Google kijkt weer op los. en ziet nu dat het 10 uur 6 is, of 10 uur en 6 minuten. Net was het 10 minuut... 10 uur en 5 minuten, nu is het 10 uur en 6 minuten. Dus die ene minuut verschil betekent dus dat het, het dwell time 1 minuut is. Nou, je kunt je voorstellen dat als ik iemand net informatie heb gegeven en iemand die stelt dezelfde vraag opnieuw, heb ik hem dan geholpen met mijn informatie? Nou, in mijn ogen niet, dus dat is ook waarschijnlijk voor Google een heel belangrijk signaal. Van, hé, ik heb net iemand die zocht naar deze informatie, ik heb hem naar deze website gestuurd en die komt met dezelfde vraag weer terug en die klikt op een ander website en dan is wel, blijft hij wel weg of komt hij terug met een hele andere vraag. Dan is het toch een heel sterk signaal dat die website waarbij die bezoeker heel snel terugkwam niet de juiste informatie heeft. Dus hoe goed jouw website ook geoptimaliseerd is, hoeveel tweetjes, social media, deelacties, linkjes, zoekwoorden, etc. Als jouw bezoekers de content, dus de inhoud, niet waarderen dan blijf je nooit hoog in Google staan. Een ander element in de trend waar ik, ik je aanraad, waar je op moet letten en zeker op de toekomst, is dat Google iets geks doet met de camera, dus met de lens uh, op jouw telefoon. En dat, de meeste mensen die nu weten uh, waar ik het over heb, die hebben of een uh, Android telefoon waarbij het over het algemeen geïntegreerd is, of die hebben de app al uh, geïnstalleerd. En dan heb ik het dus over de Google Lens. Wat doet de Google Lens? De Google Lens die heeft dus geen... Getypt zoekwoord, met nodig of een gesproken zoekwoord, maar begrijpt dus al wat hij ziet door de lens heen. Dus die ziet al van als ik hem op een verkeersbord plak, uh, richt, wat dat verkeersbord betekent of, of wat de tekst uh, daarvan betekent. Die vertaalt het bijvoorbeeld. Of als ik hem op een gek denk geef, hey, wat is dat voor gek bezig? En ik zou de camera daarop richten dat hij, ziet, dat hij me uitlegt wat waarschijnlijk dit beest is. Of als ik het op een product toon, uh, waar die producten te koop zijn. Dit is een hele andere manier met de wereld omgaan. En ik denk ook dat dat een stukje is waar Google steeds meer naartoe zal gaan. Google zal steeds meer gaan integreren in ons leven en in andere uh, ja, automatiseringen. Kijken we naar Amazon, die werkt al met Google Home. Dus ik kan dan tegen Google Home zeggen, hey, mijn shampoo is op aan Amazon en Google weet de, welke shampoo ik gebruik. En het wordt automatisch gewoon de volgende dag bezorgd. Het klinkt als een soort van toekomst. Uh, science fiction filmen. Dit is wel de tijd waarin we leven. En ik denk dat het deze tijd heel, heel, heel snel zal gaan. Dus welke SEO-trend je ook nog wilt volgen, wees ervan bewust dat Google enorm veel data heeft. Die data gebruikt. En dat het niet alleen maar meer om de trucjes gaat, maar gewoon het gebruiken van je gezonde verstand en het creëren van zoveel mogelijk waarde voor je bezoeker. Ik durf te garanderen dat als je dat je focus is, dus als je echt je bezoeker op nummer 1 zet. Dus hoe creëer ik zoveel mogelijk waar Dat jij nooit meer uh, hoeft te zoeken naar de nieuwste SEO trend. Of de gekste update van Google. Nou, mocht je dit soort SEO tips kunnen waarderen. Vind je het leuk om meer trends, technieken uh, en uh, hulp te krijgen. Abonneer je dan. Klik ergens op het uh, belletje. Zodat je geen enkele aflevering meer mist. Dan zie ik je in ieder geval volgende week. Bij de volgende aflevering. En wens ik je nog een hele mooie dag.